Uw, ik vertel dan dan. Kom eens eens, kom eens. Marcel. C'est le temps idéal pour les barbecues. Vandaag mogen jullie dus jullie grill skills bovenhalen. Wij hey. Ja, ik weet het niet. Zijn jullie een griller? Uh, nee, ik heb ook geen skills. Nee. <laughs> oh. Welke barbecue bakt het vlees perfect gaar? En de welke is een onhandig ding waar je het vuur amper aan krijgt? J'espère que vous êtes affamé. Ja, je suis affamé. Voilà, ik, ik heb dus grote me. honger. Laat ons hopen dat het daarover gaat en niet als de grill skills. Ja, dat vrees ik, vrees ik ook. Ja. Ondertussen was het mijn eerste barbecue. Ik ben heel blij dat ik het heb gehad met Marcel en met jou. Het challenge was heel eenvoudig. We moesten zo so snel mogelijk onze barbecue halen, hem op zijn plaats zetten en dan het vuur aanmaken om dan naar Dien te kunnen barbecuen. Het is gestart als een flèche. En ik weet niet, en en plus, le mien s'est cassé la gueule. Het was solide, ik l'ai senti mooi stable, de mooi bonne kwaliteit en mooi tenu que celui de Marcel. Maar ik werd gesaboteerd door mijn collega hier, die meedeed en hij stampte gewoon mijn kool weg. Maar dat heeft hem niet geholpen. Ik heb het toch wel gekregen en uiteindelijk heb ik gewonnen. We zijn er bijna, Simon! No, no, no! Yes! Yes! yes. Ja, je moogt wenen. Ik zou het ook doen, moest ik aan uw plaats zijn. Maar nu niet. <laughs> le barbecue de Marcel était plus pratique que le mien. Klopt. Hoe steviger uw barbecue, hoe beter uiteindelijk. Aujourd'hui, on a dû euh, faire manger au barbecue. Ouh, premier barbecue de l'année. On avait du poulet, de la viande végétarienne, on avait des scampis et on avait aussi des brochettes de bœuf mariné, il me semble. Et le challenge, c'était de simplement cuire la viande et de faire le meilleur plat possible avec ce qu'on avait devant soi. Comment zie t que ça Of moet ik dat doen Je ne barbecue pas beaucoup, peut-être une fois par année. Je ne suis pas un expert. Een tombe voor niks gestorven. Ik ben zelf ook veganistisch, dus ik weet ook niet wanneer vlees klaar is, dus dat vind ik ook heel moeilijk. Oeh, dat ziet er al wel goed uit. Oeh, dat zat wel brandend snieren. Dat ja. brullen. Dus uiteindelijk was het zwart en dan dacht ik nu is het klaar. Hij heeft ons vergiftigd. Oh, mijn, oh, nee. Oei. Het <lacht> rechterbord was verbrand en droog. Echt die garnaaltjes. Och, dat worstje. Maar dat was nauwelijks nog een worstje. Dat was echt zo... Ja, een soort aanvalswapen geworden eerder. <lacht> die worst. <lacht> die is echt het ergste wat er tussen ligt. Maar in die is dat. Ik heb al eerste eens gezien. Hij ja. zegt alle twee tweede. Oh, nee, hey, jongens. Is nou, is. Dus um, het was bij momenten echt een opoffering om ons daardoor te werken. Zo proeft Houtskool. Voilà. Dan weten we dat ook ineens. We kunnen met zekerheid nu zeggen wie de winnaar is en wie de verliezer. Hoewel we dat na één seconde ook al hadden kunnen zeggen. Eh bien, je pense que j'ai gagné, selon le jury. Uh, mijn plat était le plat préféré. Toen ik hoorde dat mijn barbecue eigenlijk. Veel sneller werkt, waardoor dat er meer kans is dat je vlees aanbrandt, dan denk ik: Oké, okay, nu heb ik wel mijn zelfzekerheid terug. <laughs> Alors, Felice, dis-moi, à ton avis, quel était le meilleur barbecue euh, pour cuisiner aujourd'hui? De jouwe. Het duurt wel langer, mm -hmm. maar het wordt niet zwart. <laughs> dus de ouwe. Nee, c'est vrai.